Welkom allemaal, in deze video zal ik jullie laten zien hoe je het gemiddelde, de modus en de mediaan kunt berekenen. Wat kunnen we met het gemiddelde, de modus en de mediaan doen? In de wiskunde vinden we het leuk om gegevens te verzamelen. We vinden het niet alleen leuk om die gegevens te verzamelen, vaak willen we gaan kijken hoe ver liggen die gegevens af van het midden. En om dit te kunnen bepalen maken we gebruik van centrummaten. De centrummaten die we in deze video gaan behandelen zijn het gemiddelde, de modus en de media. Dit zijn dus drie maten waarmee we iets kunnen zeggen over de ligging van een waarneming ten opzichte van het midden. Laten we eens beginnen met het gemiddelde. We zien hier de cijfers die Joop heeft gehaald voor zijn wiskundetoetsen. Alle toetsen hebben dezelfde weging dus ze tellen allemaal even zwaar mee. En we gaan van deze cijfers het gemiddelde cijfer berekenen. Hoe bereken ik het gemiddelde? Ik tel alle cijfers bij elkaar op. En deze deel ik door het aantal cijfers dat ik heb gehaald. Dus in het geval van Joop gaan we alle cijfers bij elkaar optellen. We krijgen 7 plus 6 plus 7. Joop heeft ook nog een 5. Joop krijgt een iets mindere periode. Hij haalt een 3. Hij haalt nog een keer een 3. Vervolgens doet hij iets meer zijn best, hij haalt een 7, hij laat de touwtjes iets vieren en haalt een 5, vervolgens een 4, hij zet een eindsprint in, haalt een 8 en vervolgens een 10. We zien nu dat Joop 11 cijfers heeft gehad, dus we gaan die som van alle cijfers gaan we delen door 11. Dit voeren we in op onze rekenmachine en we zien het gemiddelde cijfer 65 gedeeld door 11 is afgerond een 5,9. Dus op het rapport van Joop zou een 5,9 staan. Gaan we verder met de modus. Wat is de modus? De modus dat is de waarneming of de waarde met de grootste frequentie. Met andere woorden, welk getal komt het vaakst voor? Ik vind het altijd makkelijk om het op de volgende manier te onthouden. Modus, denk aan mode. Dus iets wat in de mode is, dat komt vaak voor. En wanneer we naar de cijfers kijken, dan zien we dat cijfer 7 heeft Joop drie keer gehaald daarmee ook het vaakst oftewel de modus is 7 bedenk goed er kan maar één modus zijn dus wanneer er meerdere cijfers zijn die allebei het vaakst voorkomen dan is er geen modus gaan we naar de mediaan wat is nu precies de mediaan de mediaan dat is het middelste getal van een rij getallen als ze op volgorde staan van klein naar groot. Nou, wanneer we nu kijken naar die cijfers van Joop, dan kan ik die op volgorde zetten van klein naar groot. Ik zie hier de cijfers van Joop op volgorde. En om nu het middelste getal te krijgen kan ik dat op de volgende manier doen. Ik streep de buitenste getallen weg en dit herhaal ik net zo lang totdat ik het middelste getal over heb. In dit geval de 6. We zien dus, het middelste getal is 6, oftewel, de mediaan is 6. Zoals je ziet, heeft Joop nog een vakje openstaan. Joop moet namelijk nog een toets maken. En op die toets haalt hij het cijfer 5. Dus we vullen in een 5. We gaan nu van deze cijfers nogmaals de centrummatum berekenen, oftewel het gemiddelde, de modus en de mediaan. Laten we beginnen met het gemiddelde. We weten de som van alle cijfers. Dus ik ga alle cijfers weer bij elkaar optellen. En we zien na die 10 haalt Joop nu een 5. In plaats van 11 cijfers hebben we er nu 12. Dus we gaan delen door 12. En we zien het gemiddelde cijfer. 70 gedeeld door 12 is afgerond een 5,8. Gaan we naar de modus. We zien de 7 komt 3 keer voor. Alleen we zien nu ook dat de 5 ook drie keer voorkomt. Dus we hebben twee cijfers die allebei het vaakst voorkomen. Dit betekent, er is geen modus. Gaan we naar de mediaan. Ik pak even weer een klappapier, papier, ik zet ze op volgorde van klein naar groot en ik begin weer te strepen vanaf de buitenkant. Dat blijf ik herhalen en nu zie ik, ik hou twee getallen over. Ik kan deze nog wegstrepen, maar dan heb ik helemaal geen getal en heb ik niks om mee te rekenen. Dus we stoppen wanneer we nog 2 hebben. Wat is nu de mediaan? De mediaan die krijg ik door deze 2 getallen bij elkaar op te tellen en dit te delen door 2. Dus we krijgen 5 plus 6 is 11, delen door 2, geeft 5,5. Dus in dit geval is de mediaan 5 plus 6, delen door 2, oftewel 5,5. Zoals je hebt kunnen zien moeten we bij de mediaan dus altijd even goed opletten of we met één of met twee middelste waarden te maken hebben. Laten we daar nog eens naar gaan kijken. We hebben 27 getallen op volgorde van klein naar groot. We beginnen linksboven, aan het eind gaan we verder naar de volgende rij, aan het eind van de tweede rij gaan we naar de laatste rij en op die manier staan alle getallen op volgorde van klein naar groot. Wat gaan we doen? We gaan de mediaan zoeken. We zien, we hebben een oneven aantal getallen. Ik kan weer beginnen met strepen. En zo blijf ik maar doorgaan. En ik hou één getal over. Oftewel 18. Dus die mediaan is 18. Dan stel je nu eens voor dat we 1001 getallen hebben. Dan blijf ik maar strepen. Is er dan geen snellere manier? Nou, uiteraard hebben we een snellere manier. En dat doen we als volgt. We kunnen de mediaan vinden... Door het aantal waarnemingen dat we hebben, in dit geval getallen, dat tellen we er 1 bij op en dat delen we door 2. Dan krijgen we 27 plus 1 gedeeld door 2 is 28 gedeeld door 2 en dat is 14. En dit vertelt ons dat 14 de middelste waarneming is. Laten we eens even gaan kijken. Dus we zijn op zoek naar de 14e waarneming. 1, 2, 3. 3, 4, zo kan ik even doorgaan, net zo lang totdat ik bij de 14e ben. En ook nu is de media 18. Nou, dit hebben we nu gedaan met een oneven aantal getallen. Laten we nu eens gaan kijken wat er gebeurt als we een even aantal hebben. Dus we hebben hier 30 getallen op volgorde van klein naar groot, op dezelfde manier als net. En we zien 30 is een even aantal. Ik kan nu weer gaan strepen. En zoals je ziet, hou ik nu twee getallen over. De mediaan kan ik dan berekenen door die twee bij elkaar op te tellen, vervolgens te delen door twee en dat geeft mij de mediaan. Maar is dat een snellere manier? We gaan hetzelfde doen als net. We zeggen weer, oké, okay, de mediaan die vinden we door het aantal daar 1 bij op te tellen en dat te delen door twee. In dit geval krijg ik dan 30. Plus 1 gedeeld door 2. En dat is 31 gedeeld door 2. En dat is 15,5. En nu zie je, we komen niet op een geheel getal. We komen op een halve. Dit vertelt ons dat 15,5 tussen de twee middelste getallen ligt. Oftewel, tussen de 15e en de 16e waarneming. En wanneer we die 15e en 16e getal dan hebben gevonden, tellen we die bij elkaar op. Delen we door 2 en we hebben de mediaan. Laten we eens even kijken. We hebben hier het eerste getal, het tweede, het derde. Nou, zo ga ik net zo lang door, totdat ik bij het vijftiende getal ben. En we zien het zestiende getal. Ook nu weer 22 en 24. Deze tellen we bij elkaar op. Delen we door 2 en we zien de mediaan is 23. Dus ga goed voor jezelf na. Heb ik te maken met een even aantal of heb ik te maken met een oneven aantal... Tel bij het aantal eentje op, delen door 2 en zoek de media. Laten we nog een voorbeeld doen. Van een klas is gedurende een bepaalde tijd bijgehouden hoeveel leerlingen te laat kwamen. En de resultaten daarvan zie je in de onderstaande frequentietabel. Nou, we zien te laatkomers, de aantallen en hoe vaak die aantallen te laat waren. Dus we kunnen zeggen, het is 7 keer voorgekomen dat 2 leerlingen te laat waren. Wat gaan we nu doen? We gaan het gemiddelde, de modus en de mediaan van de te laat gaan we berekenen. We beginnen met het gemiddelde. Het gemiddelde is de som van alle waarnemingen delen door het totaal. Hoe werkt dat bij een frequentietabel? Nou, het aantal 0 is 3 keer voorgekomen. Dus we krijgen 0 keer 3. Daar tellen we bij op de 3 keer dat één leerling te laat kwam, oftewel 1. Keer 3. keer En zo gaan we verder naar 2 keer 7. Plus 3 keer 0. Vervolgens 4 keer 3 erbij optellen. We krijgen nog 5 keer 2. En als laatste plus 6 keer 2. Dit ga ik nu delen door het totaal van de frequenties. 3 plus 3 is 6, plus 7 is 13, plus 3 is 16, plus 2 plus 2 geeft 20. Dit voer ik in in mijn rekenmachine en ik zie dat het gemiddelde aantal te laatkomens 2,55 is. Gaan we naar de modus. De modus is de waarneming die het vaakst voorkomt. Oftewel, welke waarneming, welk aantal, heeft de hoogste frequentie. We zien, een aantal van 2 heeft een frequentie van 7... 7 is ook de hoogste frequentie, dus de modus is 2. Gaan we naar de media. Wat gingen we doen? We gingen het aantal, daar gingen we 1 bij optellen en dit gingen we delen door 2. We hebben net gezien, de totale frequentie is 20, tellen we 1 bij en dit delen we door 2. 20 plus 1 is 21, delen door 2 geeft 10,5. 10,5 is geen geheel getal, dus we weten, we kunnen de mediaan vinden door het tiende getal daarbij op te tellen het elfde getal en dat te delen door 2. Dus we zoeken het tiende getal, daar tellen we bij op het elfde getal en dit delen we door 2. Nou, laten we eens even gaan kijken naar de tabel. Het is drie keer voorgekomen dat er geen leerling te laat was. Maar dan zijn we dus nog niet bij de tiende het is ook drie keer voorgekomen dat één leerling te laat was. Dan zit ik op 6. Vervolgens 7 keer 2. 6 plus 7 is 13. Dus dat betekent dat die tiende waarneming daarin zit. De elfde waarneming zit daar dan ook in. Immers 3 van 0, 3 van 1 en vervolgens 7 van 2. Dus dat betekent van de 7 tot en met de dertiende horen bij het aantal 2. Dus ik krijg. Het tiende getal is 2, het elfde getal is ook 2, dit deel ik door 2, 2 plus 2 delen door 2 geeft 2, oftewel de mediaan is 2. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.